Bijwerkingen van de NSP-producten Wat is een bijwerking van een medicijn? Bijwerking is een onnauwkeurige term die verwijst naar effecten die niet worden geboden door farmacotherapie en die optreden bij gebruik van het medicijn in therapeutische dosis. Niet bedoelde effecten bij gebruik van de gebruikelijke doseringen. Het betekent vaker negatieve bijwerkingen. Vandaag zullen we het hebben over de onbedoelde effecten van het nemen van NSP-producten. Bijwerkingen zijn dus niet ernstig en niet altijd negatief. En als we het hebben over NSP-producten, betekent dit dat NSP-producten altijd meer voordelen kunnen hebben. Een 65-jarige man, nadat er een stand was geplaatst. Veel medicijnen, strenge dieetbeperkingen, drastische veranderingen in levensstijl. Hij moest helemaal stoppen met roken. Om het verlangen naar roken weg te nemen, besloot hij iets te kouwen. Wanneer hij wilde roken, nam hij een pil of capsule. Na het plaatsen van een stent werd het innemen van voorgeschreven medicijnen een prioriteit. Hij nam NSP-producten op tijden van de dag die vrijbleven van het innemen van medicijnen. Wat heeft hij meegenomen? Everflex. Defensie onderhoud. Vitamine D, lecithine en super omega 3. We kennen allemaal hun voordelen voor het hart en de bloedvaten. Deze voedingsmiddelen helpen de lever, de hersenen, het endocrine systeem, maar we missen ook de voor de hand liggende voordelen voor de huid. Everflex Everflex bevat MSM, chondroitine en glucosamine. Het versterkt het bindweefsel. MSM is veilig en niet giftig. MSM is een bron van organische zwavel en helpt bij ontgiftingsprocessen. Zwavel is essentieel voor de gezondheid van de huid. Everflex bevat MSM, chondroitine en glucosamine. Tijdens het kouwen mag hij absoluut niet roken. Everflex de smaak is specifiek, maar als je wilt roken. Het is beter om op Everflex te kouwen. Defensie onderhoud. Bron van vitamine A, C, E, zink, selenium. Een krachtige antioxidant die is gekozen om het hart te helpen. Deze voedingsstoffen zijn ook goed voor de huid. Lecithine, het is erg handig om door de capsule te bijten en deze lang in je mond te houden. Defensie hij nam het omdat het goed is voor het hart. Super omega 3 is niet bedoeld om op te kouwen. Capsules met super omega 3 worden heel doorgeslikt. Door voor gezondheid te kiezen, stopte hij met roken. Hij gebruikte vitamine D omdat het bij bloedonderzoek een tekort bleek te hebben. De tablet bevat 2000 eenheden, Ie. hij nam 1 tablet in 3 dagen. De positieve werking van vitamine D voor de huid is bekend. Welke bijwerkingen verschenen? Heel vreemd, maar de uitingen van psoriasis, een huidaandoening waar hij al van kinds af aan aan leed, verdwenen. Gewoonlijk verscheen een nieuwe psoriatische huiduitslag waar kleding over de huid zou wrijven. Meestal gebruikte hij wat actuele medicijnen, maar omdat dit een al lang bestaand probleem is, had het geen prioriteit. De man accepteerde gewoon wat hij heeft. Psoriasis kwam niet terug, zei de dokter. Psoriasis is nu in remissie. Hoe kon het verdwijnen als er een ernstige verergering in het ziekenhuis was? Hij had geen specifieke behandeling voor psoriasis. De kwestie van hartchirurgie was belangrijker. Opeens werd een al lang bestaand probleem opgelost. De algemene toestand wordt nu door artsen als bevredigend beoordeeld. De hele familie van een persoon die psoriasis verloor ontwikkelde een interesse in NSP-producten. Deze producten werden gebruikt om een persoon met een stent in de vaten van het hart te helpen. Een van de doelen was stoppen met roken. Bereikt. Er was geen keus. Tussen roken en het leven koos hij voor het leven. Ineens bleek dat terugkerende psoriasis verdwenen was. De dokter zei psoriasis in remissie. Het resultaat van de leerling. Hij begon vaak verkouden te worden. Hij wende zich tot de NSP met dit probleem frequente verkoudheid. Bijwerking van het gebruik van Zambrosa, Defense Maintenance, Immune Formula en Coagulance. Deze NSP-producten werden gekozen voor immuunondersteuning. Met als resultaat, hij moest van bril wisselen. Het zicht is verbeterd. Bijziendheid is afgenomen. De student heeft deze producten gebruikt. 1,5 dioptrieën in het ene oog en 2 dioptrieën in het andere. Het gezichtsvermogen is zoveel verbeterd, hoewel het in het stadium van het kiezen van NSP-producten onmogelijk was om bijziendheid te verhelpen. Het verzoek was om te helpen bij frequente verkoudheid. Het werkte, hij werd niet meer ziek. En nog een laatste ding. Hij stopte helemaal met koffie drinken. Het gevoel van levendigheid en een golf van kracht verscheen ongeveer in het midden van de eerste fles Sambrosa. 35-jarige vrouw. Ze kwam hier met het verzoek om zoveel mogelijk af te vallen. Haar benen hadden veel te lijden, het overtollige lichaamsgewicht was meer dan 50 kg. Met een lengte van 162 centimeter en een gewicht van ruim 120 kg. In het eerste jaar viel ze 31 kilo af. In het tweede jaar 15 kilogram. En in het derde jaar begon een toename van het lichaamsgewicht als gevolg van zwangerschap. De man is gelukkig, ze wilde kinderen, maar hij begreep dat zijn vrouw voor haar gezondheid moest zorgen. Dient de gevolgen gezondheid, vruchtbaarheid en een baby? Hoe helpt afvallen om onvruchtbaarheid te overwinnen? Normalisatie van het metabolisme verhoogt de vruchtbaarheid. Dit is een al lang bewezen feit. Ze nam Zambrosa en Solstick Energy. Beide producten helpen de stofwisselingsprocessen te verbeteren. Solstick Energy is een natuurlijke energiedrank. Bevat vrijwel geen calorieën. Natuurlijke energizer met vitale voedingsstoffen. Zambrosa is een krachtige natuurlijke antioxidant. De vrouw wilde in de eerste plaats afvallen, zodat haar benen er niet onder zouden lijden. Zelfs haar pantoffels zaten niet lekker. Chondroitine. Everflex, Kelp, Chlorofiel, Smart superomega Super Omega 3, Lecithine, Bifidofilus. Dit werd ingenomen tijdens het ontbijt en het avondeten. Tijdens de lunch calcium met vitamine D, Sambrosa of Solstic-energie. Tussen de maaltijden vat Grebus of Loclo. Dit zijn twee producten die vetten, gifstoffen absorberen en de darmmotiliteit activeren. Ze helpen bij gewichtsverlies en ontgifting. Aangebracht op de voeten. Titriolie of TFU. TFU en Titriolie worden topisch gebruikt om de voeten te helpen. De benen werden niet meer moe na een maand van het programma. Wat nu? Het gezin verheugt zich over het nieuwe kind, oudere kinderen helpen. De vrouw woog na de bevalling 85 kg. Een jaar na de geboorte 71 kg. Geen speciaal dieet, actieve levensstijl. NSP-product, betrouwbare hulp. Dit zijn de bijwerkingen waar we vandaag naar hebben gekeken. Dit is voor plaatselijke toepassing om de benen te helpen. Smart Meal is een complete maaltijd. Het bevat alle vitamine, mineralen en voedingsstoffen die men op een dag nodig heeft. Het geeft energie voor de dag voor een fractie van de calorieën in een typische maaltijd. Calcium met vitamine D evenflex. Chondroitine. Dit helpt de benen en ook gevrichten, botten en de huid. Deze producten passen perfect bij Smart Meal. Lecitine, Super Omega 3 en Chlorofiel Lecitine en Super Omega 3 zijn gezonde vetten die je de energie geven die je nodig hebt en tegelijkertijd helpen om af te vallen. Chlorofiel ontgifter, antioxidant, verbetering van de stofwisseling. Kelp, bron van jodium, ontgifter, helper bij het normaliseren van de stofwisseling. Een man met een stent die stopte met roken en plotseling zijn recidiverende psoriasis verloor. Een student die regelmatig verkouden was, begon NSP-producten te nemen en verbeterde zijn gezichtsvermogen. De vrouw die om hulp vroeg voor haar benen. Ze wilde afvallen zodat haar benen geen pijn zouden doen. Het resultaat was een verhoogde vruchtbaarheid en een onverwachte zwangerschap. De dunnere, gezondere vrouw is gelukkig en haar familie ook. NSP-producten altijd de beste.